Van harte welkom bij 7 d TV bij weer een nieuwe video. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Uh, hij vindt dat er nogal wat misgaat in de markt van IT-detacheerders en consultants. En dus doet hij het anders met zijn bedrijf Fresh Minds. En dat doet hij niet verkeerd, want hij groeit als kool. En hij is mijn gast, Joas Schutte. Joas, van harte welkom. Dankjewel. Ja, jullie groeien hard, hè? We groeien hard. Ja, hoe hard? Ja, ja heel hard. Eigenlijk, uh, ik denk wel twee, drie keer zo hard als dat we begroot hadden. Um, dat is goed toch? Dat is ook goed inderdaad. Ja, we zijn uh, uh, nou ja, anderhalf jaar geleden nu, uh, nu begonnen. Uh, in de eerste instantie hadden we begroot dat we dit jaar 2021 uit zouden komen op 17 uh, consultants. Yeah. En we eindigen uiteindelijk op 35 plus uh, en uh, met een aantal weer al opgeleid zeg maar, voor het volgend jaar. Wat is het doel voor volgend uh, jaar? te kunnen starten. Uh, 75 met Fresh Minds alleen. Maar na verwachting hebben we zo'n vier BV staan aan het einde van het jaar. Dus dat Goed, is, Daar uh... wil ik zo meteen meer over weten. Aan ja. nou, te beginnen. Ik zei het al bij mijn intro: jij hebt ervaring in de uh, IT-wereld. Je hebt daar een aantal jaren gewerkt voordat je Fresh Minds begon. Ja. Um, en jij vindt dat er wel wat dat het op een andere manier moet. En wat is er mis in de IT-wereld? Of wat gaat er mis? Ja, het is eigenlijk een beetje. Um, nou ja, toen ik en mijn compagnon, we hebben bij, uh, bij uh, andere, andere consultancypartijen uh, gewerkt, in het verleden. En um, eigenlijk hebben we, we waren allebei daar van, verantwoordelijk voor een, een, een business unit. Ik mm -hmm. voor enterprise analytics en data science, hij voor uh, software development. En eigenlijk tegen elkaar aanboxend hebben we allebei onze business units uh, uitgebouwd. Yeah. Um, en dat was natuurlijk onder leiding van, uh, van een ondernemer daar. Die heeft natuurlijk zijn eigen visie en zijn eigen manier om, om een bedrijf uh, te bouwen. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee en uh, gigantisch veel van geleerd. Maar ook onderling toen al uh, gespart, eigenlijk, van wat zouden we nou anders doen? En uh, wat we eigenlijk het, het dilemma waar, waar we tegenaan liepen, is eigenlijk dat uh, uh, vanuit een oude managementstijl, die eigenlijk wat wat wat een beetje wat meer autoritair is is ingesteld mm -hmm. worden consultants eigenlijk je hebt, je hebt als het ware je hebt kunnen en je hebt willen en als we uh, bijvoorbeeld een .net developer nemen als ja. voorbeeld ja. Uh, die wordt al snel zeg maar in het bakje met .net developers geplaatst mm -hmm. en daar horen dan ook bepaalde projecten bij en dan wordt er ook automatisch van die uh, developer verwacht dat hij ook uh, uh, uh, naar een bepaalde klant gaat of naar een bepaalde opdracht zonder dat hij daar zelf überhaupt inspraak in heeft ja, ja. Um, en natuurlijk gewoon te tegen een bepaald uh, uh, uh, vast salaris, wat ook vaststaat. Ja. En wij la laten de consult echt zelf kiezen. Uh, dus we hebben een enorm netwerk opgebouwd in de, in de loop der tijd. We weten van, van bedrijven in Nederland doorgaans wel van, is het echt een Java-huis of een dot, net huis ja, ja. Uh, Waar zijn die bedrijven? Wat voor projecten lopen er? We hebben ook een verlengd netwerk met, met andere partnerbedrijven waar we mee samenwerken. Uh, en wat we eigenlijk doen is, voordat, voordat iemand bij ons start, we uh, er eigenlijk voor, dan gaan we samen al, al heel actief op zoek naar, naar, een, naar een opdracht, naar een, uh, naar een nou, project. Maar ervan vanuitgaande van wat diegene zelf graag wil. Graag wil, ja. Maar en dat kan wel eens wat anders zijn dan, eh, dan dat, dat .NET project maar, waar je in instantie... Dotnet, maar een .NET developer wil toch geen Java klussen doen? Nee, die, dat, dat klopt natuurlijk. Maar je avond. bedoelt eer dat hij zegt van nou ik zou wel in de zorg iets willen doen. Of ik wil bij een opdrachtgever in de automotive werken. Of moet ik het zo dan zien? Of wat? wat, wat? Ja, ja, dat zou kunnen. Een andere sector. Maar wat bijvoorbeeld ook kan, is dat hij zou iets meer met uh, cloud technologie willen werken. Ja. Andere soorten technologie. Of heeft altijd op de backend gezeten, zou ook, ook wel iets meer aan de frontend willen doen. En ik moet zeggen dat, dat de marktsituatie helpt daar ook wel bij. Ik wil zeggen, want dat dit klinkt de... natuurlijk super tof. Dan, ja. straks, nu heb je 30 man, maar straks heb ja. je een paar honderd. Ja. En, de, en de een naar de ander die zegt, oh, ik wil dit, ik wil dat. En, ja. Maar dat moet dan wel lekker matchen met je opdrachtgever. Ja, dat dus klopt. Zolang je keuze hebt aan opdrachtgevers, dan kan ik me voorstellen. Maar als de markt krap wordt, hou je, dat, hou je die filosofie dan vol? Uh, ja, nou ja, we zeggen van, je hebt, jij hebt de keuze waarop je start. Alleen de verwachting is wel heel duidelijk. Dat op het moment dat jij ook echt kiest... En dat gaat dan echt vanuit een intrinsieke motivatie. Want die kiest op een bepaalde reden, kiest die consultant dan voor die klant en, en voor dat project. Mm -hmm. uh, maar als je daar dan ook voor kiest, dan committeer je daar ook aan. En dan gaan we die klant ook echt zeg maar verder helpen. Dan gaan we impact maken. En dat is voor een bepaalde periode. Je kunt natuurlijk altijd tussentijds dingen uh, veranderen. Of mm -hmm. hè, de verwachting die je van tevoren had van de opdracht, dat kan ook anders uitpakken. Dat hebben we ook al eens gehad. Nou, dan gaan we in eerste instantie met, met die klant in overleg. Maar dan op een gegeven moment, als er ook geen, geen houden meer aan is, dan snapt die klant op zich ook wel dat we dan op zoek moeten gaan naar iets anders voor die, voor die medewerker. Je faciliteert ja. hun carrière. Ja, mm -hmm. zij, zij, zij zit, zitten zelf in de uh, in driver's seat. Ja ja. Wij zijn zelf ook, ook millennials. Ik, ik ben nou ja 34, mijn compagnon is 30. Mm -hmm. uh, en we hebben gewoon heel erg gekeken: ook van wat hebben wij uh, bij, bij voorgaande werkgevers als prettig en als onprettig ervaren. En echt zeg maar die, die autonomie, zeg maar, dat, die ja, ja. zelfbeschikking over je eigen carrière. Ja. Dat zetten wij uh, voorop. En hoe geef je dat nog meer vorm? Want dat, want dat klinkt mooi allemaal. Ja. Maar uh, dan, kan, dan wil ik nog wel meer. kan ik mij zo voorstellen. Dus, dus ik, oké, okay, ik, ik heb inspraak in wat voor soort klussen ik ja. wil. Wat voor soort opdrachtgevers ik zou willen. Dat is geen eis waarschijnlijk, maar dat is een wens. En dan gaan we samen in contra. Ja. En dan proberen we daar de juiste match te vinden. Ja. Wat kan ik nog meer dan als het gaat om dat zelf regelen van mijn carrière bij jullie? Beloning. Uh, uh, ja, de, ongelimiteerd uh, opleidingsbudget. Een ongelimiteerd oké. Okay. Ja, hebben we. Uh, dus we, we stellen er een paar voorwaarden aan. Ja. En dat is van. Hè, uh, we hebben samen, maken we dan een persoonlijk ontwikkelplan met een consultant. En past dat zeg maar in het, uh, in, in, in, in het pad die je voor jezelf hebt, hebt, hebt uitgestippeld? Mm -hmm. uh, schiet, schieten wij als bedrijf er iets mee op? Want wat we vaak ook van, je, van, je, van de consultant dan vragen is: van Joh, geef dan een kennissessie. bij een van de uh, bijeenkomsten met de andere consultant, zodat de rest er ook iets mee opschiet. En uh, schiet de klant er iets mee op? Nee. En het zijn een aantal dingen die we ja, vanaf relevant, eh, zijn. En relevant zijn. En wat kan ik nog meer dan als ik bij jullie werk? Dus uh, een onbeperkt studiebudget, uh, ja. in, uh, inspraak in de soort van klanten, zijn nog meer dingen. Ja, en dat, dat is het beloningsmodel. En dat, Precies. Is, uh, ja, dat is op zich ook wel interessant, want we zijn dat eigenlijk jezelf. afgestapt van, van gewoon het vaste salaris. Um, wat we doen is eigenlijk, het is, het is gebaseerd op, uh, op het Mid Midlands model, maar dat zijn er een aantal partijen in Nederland die dat, uh, die dat doen. Dat hebben we gepakt, dat hebben we getweekt, dat hebben we wat meer van deze tijd gemaakt. En dat noemen we nu dan het Freshlands model. Oké, okay, lekker eens uit. Um, de medewerker krijgt een basissalaris. De basis ligt iets lager dan wat het zou liggen bij een andere consultancypartij. Maar erbovenop wordt het aangevuld met... Uh, met een bonus. En de bonus is eigenlijk uh, bepaald op, uh, op de omzet die de medewerker draait per maand bij de klant. Uh, dus je moet eigenlijk zo zien dat, dat een bepaald percentage, verreweg het grootste deel van de omzet die we draaien bij de klant, gaat weer terug naar de consultant. Maar dan is het eigenlijk hoe meer, hoe meer billable je bent, hoe meer je verdient. Moet ik het dan zo ja, bepalen? Ja, klopt. Dus hoe meer uur je, uur je maakt, hoe hoger het uurtarief, hoe, hoe meer je dus ook verdient. En het uurtarief wordt bepaald door. Ja, heb ik daar ook nog inspraak in of wordt dat bepaald? Expertise, ervaring, ja. uh, Maar bepaal ik dat als werknemer, opdracht. heb ik daar nog invloed op of bepaal jij dat met de klanten? Nou ja, in het verleden was het zo dat, dat iedere euro die ik, die ik bij een klant extra ophaalde bovenop het uurtarief. Ja. Dat was voor mij alleen, dus ja. ik was, voor mezelf was ik dan aan het onderhandelen. Ja. En nu is dat niet meer zo, want nou ja, tot 70% gaat rechtstreeks naar de medewerker. Mm. Dus het is ook zo, als een, als een klant heel blij is met een consultant van me, dan, ja, dan zijn ze vaak ook wel bereid bij een verlenging om dan iets te bovenop te zetten. Ja. Omdat die medewerker daar natuurlijk dan ook wel weer blij van wordt. Hey, als ik dit zo hoor, hè, dan uh, hoor ik een hele hoop freelance kenmerken. Ja. Waarom gaan ze niet freelancen dan? Waarom komen nou, ze nou, Fresh de, Minds? De bieden echt, dat is ook de reden dat, dat we het hebben neergezet. Eigenlijk een van de, een van de eerste medewerkers is, uh, is Mark Bakker. Dat is een mooi voorbeeld. Die heeft 15 jaar gewerkt als freelancer. Uh, nou ja, ik wil niet zeggen hoeveel, hoeveel die omzetten, maar dat was een substantieel bedrag per, per jaar als, als, als, als, als, als freelancer. We, we raakten met elkaar in gesprek en we kregen zoveel energie van elkaar, dat we echt zoiets, zoiets hadden van we hebben een goede lead developer nodig om fresh minds mee te bouwen. Mm. En we wilden er dus samen dolgraag uitkomen, maar in een, in een uh, conventioneel model, dus een vast salaris, redden we dat belangen aan niet. Dus ben ik op zoek gegaan naar een nieuw model, toen ben ik hier tegenaan gelopen. En uh, je ziet ook de afgelopen tijd een behoorlijke trend zeg maar, richting het, uh, uh, zeg maar het freelancerschap toe, uh, daarnaartoe. Dus heel veel uh, developers zien het ook als een mooie volgende stap in hun carrière. Als ze genoeg ervaring hebben, het netwerk is groot genoeg om dan op een gegeven moment te gaan freelancen. Mm -hmm. Want dan kun je pas echt goed, goed geld verdienen. Ja. Maar er is eigenlijk geen goed alternatief. Voor freelancers en dat is wat, wat wij nu bieden. Ik zei al, zeg maar: uh, hij groeit als kool. Dat zei ik niet voor niks. Want uh, jullie hebben een investeerder aan boord, uh, uh, of iemand die zich ja. behoorlijk bemoeit met jullie, Jordi Kool. Klopt uh, voor de mensen die hem nog niet kennen: hierboven uh, een linkje naar een interview, wat we hebben, want we hadden hem hier op bezoek. Ja. Um, vertel eens, hoe, wat is het geheim om te groeien en hoe belangrijk is zo'n Jordi Kool als investeerder en als ervaren man daarbij? Nou ja, wij zijn natuurlijk twee uh, super onervaren ondernemers. We, we hebben nog nooit zoiets gedaan als wat we nu aan het doen zijn. En dan is het, het, het super fijn om, om iemand aan boord te hebben die, die alles al heeft meegemaakt. Ja. Dus, uh, en dat, dat is zeker wel een van de belangrijkste factoren van, onze, uh, van het mogelijk maken van onze groei. Dat is uh, enerzijds cash. Cash is gewoon goeie belangrijk belangrijk. Groei kost geld. Ja. Uh, we hebben ook zelf uh, echt niet, niet de tijd om elke dag al op LinkedIn uh, uh, nieuwe kandidaten te benaderen. Mm -hmm. Dus we hebben, we hebben een aantal uh, recruitmentpartijen hebben we, hebben we ja. achter ons staan die ons constant voorzien van, uh, van goede kandidaten. Uh, die moeten natuurlijk ook betaald worden op het moment dat zij iemand bij ons plaatsen. Ja. Uh, maar belangrijker misschien nog wel is dat uh, hij, uh, hij doorziet eigenlijk al wat er gaat komen. Ja, precies. Dus ja. we zijn eigenlijk altijd zijn we zijn we zeg maar de toekomst een paar stappen, we zijn een paar stappen voor. Ja. En uh, we vallen nu zeg maar onder de Future Human Capital Group. Uh, dat is eigenlijk, dat is, dat is een groep met als focus eigenlijk uh, de mens. Dus uh, de mensen maken, maak, maken het verschil. Uh, waarin ook een aantal andere bedrijven uh, eronder vallen. Dus we hadden meteen al uh, toegang tot een mooi kantoor waar we gewoon in konden trekken. Uh, er zit een recruitmentpartij in die ons kon voorzien van, uh, van ja, ja. software developers. Uh, ja, want die groep is inmiddels ook al 80 plus volgens mij. Ik weet niet of dat in, in de honderd uh, inmiddels al. ja, ja. ja. ja we uh, goede hart uh, ik weet niet of ik bekend weer met het eckert Winsen uh, model ja, dus kleine cellen principe ja uh, dat willen we ook zo houden om gewoon okay, dus vanaf 50 man of zo ga je opsplitsen. Uh, ja 40 50 man dan gaan ja. we gaan we naar het het ziet er naar uit dat als eerste zeg maar Java een eigen onderkomen gaat krijgen In het eerste helft van volgend jaar. Mm -hmm. uh, en dan moet, moet, moet daar, moeten daar natuurlijk ook weer een aantal tech, technical leads aan de leiding staan. En, uh, een commerciant, is, heb je daar ook weer doorgroeimogelijkheden. Is er ruimte voor werknemers om aandelen te ja, krijgen? Ja, ja zeker. Ja, dat is ook wel echt, echt de filosofie. Dus het, echt, zeg maar in, het, in het model van het delen van de omzet die de medewerker zelf draait, mm. daarin, uh, daarin wordt de medewerker zelf veel, veel meer betrokken. Dus we hebben ook echt veel meer het gevoel dat we samen aan het onder, ondernemen zijn. Um, uh, daarin willen we delen, maar we willen dus ook delen op het gebied van, uh, van de aandelen. In de hey, vorm twee van dingen een... die ik nog wil weten van je. Eén ja. is, wat zijn de trends in IT de komende jaren? Want als we dat Eckhart-Wintzen model maar eens even hanteren. Je hebt de Java, .net is al een paar keer genoemd. Wat zijn nog meer expertise's of ontwikkelingen waarvan je denkt van hé, hey, je, je, je met Jordi kijk je naar de toekomst. Wat zijn ontwikkelingen waar je echt veel uh, menskracht op gaat nodig hebben? Ja, we, zijn, we zijn nu ook bezig met, uh, we willen eigenlijk ieder jaar minimaal één, uh, één overname doen uh, in uh, consultancy We zijn ook nu ook uh, uh, momenteel druk in gesprek met een, uh, een BI-club, okay. Business Intelligence. Uh, en dan niet, niet alleen Business Intelligence, maar ook Data Science en Data Engineering. Ja. Uh, dat willen we er nu als volgende uh, willen, willen bij gaan doen. Uh, maar een andere grote goede mogelijkheid voor ons is ook bijvoorbeeld België. Oh, uh, internationalisering Ja, de grenzen ja, over. Ze zijn we momenteel ook op, op zoek naar iemand die dat kan gaan doen, die, die België kan gaan, uh, gaan opstarten. Op uh, en en zo'n model als wat wij hebben, uh, nu hier in Nederland, dat is, uh, in België bestaat dat eigenlijk nog niet. Eigenlijk zijn jullie een soort next generation IT bedrijf, moet ik het zo een beetje... Dan? Ja, Heel dus dus goede goed ook Future van? Human Capital Group. Ja, ja, dus echt zeg maar uh, een, uh, een modern, modern consultancybedrijf. Ja, ja. Waarin, het, ja, het IT consultancybedrijf voor millennials. Ja, ja. ja, want die zijn lekker eigenwijze. Die willen het ja. graag zelf voor het zeggen hebben. Ja, ja, ja. En uh, ook hey, gewoon lol maken. Ja, precies. En, en, ja. en, en uh, uh, dan spreken wij elkaar over, uh, weet ik veel, een jaartje of twee, drie of zo. Um, als je dan kijkt naar jullie roadmap, waar sta je dan? Poeh. Ja, dat is een goede vraag. Uh, Je mag kiezen. Nou ja, tegen het einde van het jaar. Ik, ik zei het al, uh, er wordt zometeen uh, boven Fresh Minds uh, gaan we een holding plaatsen. Ja. Fresh People Group, of we moeten daar nog een goede naam ja. voor bedenken. Nou, daaronder komen dus, zeg maar, die verschillende cellen uh, ja. te staan. Je hebt dan fresh minds, je hebt dan uh, voor de Javanen natuurlijk een BV en Javanen noem je dat de, de Java's, <laughs> ja. <laughs> uh, uh, ja, precies de dotnetters, de, de, de, uh, de Python developers, ja, uh, ja. en um, ja, dus, dus daar zijn we nu ook weer op zoek naar business cellen, managers. Hoeveel dus. van die cellen heb je over, over zeg maar eind 2000, laten we er nog dichterbij, eind 2022? Eind 2022 hebben we er uh, drie of vier staan, ja. dus dat jaar erop zouden, dus moeten we dan richting richting zes gaan? Dus je gaat echt naar honderden ja. Uh, mensen. Ja. Ja, dat is wel het doel, maar wel uh, die persoonlijke aandacht die we nu hebben, we hebben voor de mensen die we willen bewaken en daarvoor heb je dus dat in principe ja, snap ik. dat iedereen elkaar ook nog kent binnen het bedrijf. Ja, dat is natuurlijk ja. wel belangrijk. Ja. Mag ik je heel veel succes wensen? Ja, dat mag. En dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een uh, prachtig ondernemersverhaal. En uh, als je hebt geluisterd naar de podcast, ook dankjewel voor het luisteren. Zit je nou op YouTube te kijken? Blijf hangen over een paar seconden, twee nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi. They don't do